Right joined... 5-1, RT-5-1, come south of OSC Yeah, OC, who said that over? Yeah, we're listening, I'm going to shoot you Ah, it's even a big one Is it so quiet or better than is At least it's quiet, still, weer een melding denkt het over de P misschien ook mee gaat hij gaat achter ons hij heeft die code aan natuurlijk het staat er in de melding dan raakst man. man voelt kinderlijk man wat Ma wat Wat? Oh, kinderkleintjes Kinder... Kinder uh, wat? Roept hij dat? Wat roept hij? Oh Kinder Stikstof! Oh hier, ja. zijn we er al? Nee. Waarom staat hij er dan? Rechtsvrij. Nou, jullie horen melding Hij is er niet uitgegeven, maar we rijden er vast Voor ons staat stilvrij. Nou nee, ja, dat ook wel. Uwt. Wat een dankjewel. Oké, okay. dubbeloien, RT uh, dubbeloien. Uh, yeah, ja, maar. Nee, dat zijn wij niet. <laughs> oh, echt. Oh, sorry, zeg maar over. Ja, blijven luisteren. 2200 RT 220 Heeft Ja, de 220 RT 202. Oké, Ja, de 2006, RT 206 06 ja, al april 1 met toestemming postkort. Ja, wel of 58. niet. 50 zou daar een clownsbus zijn staan. Waar mogelijk kinderlijken in liggen. Okay. Zijn we nog bijna? Oh, uh, Ja. Nee. Want de over. Rond 58. Wat? Er zat 62 melding? Ja, hier links, hier links. Ik ben ook gekoppeld in het GMS, zal ik ook in ja. de gaan over? Ja, jij ja, ja, ook, die kant op, graag. Excuus. Kijk, Rond de is vrij het kan maar leidt op links oh, wil op, op ja, oh, ja ja ja ja ja dat ja ik ja ja ja ja niet ja ja niet. ja ja ja ik ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja niet? ja ja ja ja ja naar rechts, denk ik. Huh? Rechts. Hier omlaag. Voor like de duidelijkheid kijk 58. Hier links. Oh, 58? Hier staan mijn collega's. Uh... Ik heb graag een, uh, dat de uh, postcode 158 helemaal ontsingeld wordt. Ah, je hebt het niet, of wel? Hm? Waar staat hij Ja, heb je... gewoon even zoeken hier. jij ja, hebt geen beeld. Nee, maar uh, we gaan het even helemaal Ik heb graag dat de 001 en de 22 zich opstellen op de Roy Lowenstein Boulevard. Dan de 28 ja. en de 26 zich opstellen op de Innocent Boulevard. Ik ga even een rondje. En dat de 8827 en de 8803 blijven rondrijden onder postcode. Ja, Albert. Alle andere eenheden die mogen uh, zich gaan verplaatsen op de postcode om um, te kijken of zij uh, iets aantreffen daar. Over de de 001 uh, ik kom nu weer op 0, de server in, dus ik ben uh, dadelijk pas aan rijden toch? Ja, schort. Nou, dat is zoeken. Is bekend of het voertuig rijdt of stilstaat? Is niet bekend. Muted. Maar we Maar even kijken wat paskodond 158 is. Dat is hier, hè? Dat is niet heel... We hebben de ik heb hier getrappen. Ik ga even een klein stukje dak op kijken of ik iets zie. Buretine één en 2. Dat klopt. Wat we strepen? <laughs> oh ja, is goed. Over? Op dit moment nog niks aangetroffen. op postcode 158. Mogelijk dat uh, meneer is verplaatst over. Ik zie hier wel camerabeelden. Ik ga kijken of ik iets, uh, of ik uh, bij die fabriek uh, iets kan opvragen. Over. Dank ook Michael. Ja, ja schoord. User was moved oh. to your channel. Handig, zo. bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Graag in de regio gaan uitkijken naar een clown bus. Ik haal even mijn collega op hij... Ja, Voordat die dadelijke... Ja, excuus, zeg maar. Ja, 5103. Ja, waar jij waar we je net uh, uitstapte, daar sta ik nu weer over. Ja, daar kom ik dan uit. 2210501. Zeg maar. Ik heb hier een stand niet van een nep-agent, toevallig ook op de postcode. Oh. Um, ik zit nu in deze melding. Ik weet niet of dat u misschien even een aan aanvraag kan doen voor een eenheid die deze melding kan afhandelen. Dan ga ik even door op de aan over de p Oh ja, s gehoord. Hou hem maar gewoon aan en breng hem naar de... Achterk 23.2. Microfoon active. muted. Achterk 23.2. weg richting Stickrift. Weg richting. Zie je p Geef recht. Ja, er is juist een 1-2 melding geweest. De meneer die jullie zoeken zou mogelijk uh, nu. Hij reed weg. Uh, hij reed richting de stripclub. Hij zou op een uh, in een winkeltje zijn geweest dat Postcode de ontliggende 20. En zou hij het zelf toch geroepen ja. hebben. Daar is nou de 1-2 melding van gekomen. Ja, dat is dan. Uh, op dit moment mogen de 001, de 0501, de 4001 en de 2008 richting die postcode gaan. De rest graag ook die richting uit en uh, verder blijven zoeken in die regio. Ja, kan postcode nog eenmaal worden haald? 129. 129. Is dat hier? Nee, ik hoor. door. 26, ah, ja, Tweede afslag links. Door, door, door. Oh, dat is van iemand. Nee, dat is Burgrina, had je mij trouwens nog nodig? Hier links, de linker, althans, naast de technologie. 10, excuse. excuus. Ah, ja. Sorry. Had je mij nog nodig? Ja, ah, ja. Oké. Okay. En mij? Uh... Oké, okay, jongens, maar er door Oké, We hebben met een uh, een niks aangetroffen op postcode 129 Ik kreeg het dat meneer uh, mogelijk richting de stripclub uh, zou zijn gereden Dus graag... Uh, Ach, ik drie keer weken. De bus ja. staan staande ja. gehouden oh. Ja, locatie? Uh, postcode 116, Er staat een politie-eenheid bij je Hier uh, rechtdoor door links Dat we aan alle eenheden postcode 116 Wat is uh, jouw plan over OVD? Tweede rest ik ja, mag uh, beter vee uit gaan voeren dadelijk oh meneer is, is, is al uit de, uit de, de bus weg. oh sorry meneer is ja, al nee, uit de, de, de bus oké okay, ja, ik ga Kunnen nou uh, we ik wil het eerder melden alsjeblieft hij is al uit hè? ja nou ik kreeg net pas pmt is die bus al doorzocht over de p we zijn weer in dienst, waar kan ik mij gebruiken? Ja, postcode 116. Eh, heren, we gaan even allemaal deze bus doorzoeken. Ja, dus even achterin kijken. Open bus. Pas op, hè? kan een beetje koud zijn in de bus. Wat treffen we aan? Een diepvries met verschillende waterijsjes en dat soort dingen. Nou, lekker. Over de p het? Ja. Ik dus zoek even 100 ijsjes. Meneer. Hallo, goeiedag. Heeft u voor mij uh, toevallig heel bij bewijs? Ja, ik heb uh, wel bij, ja. Oké, okay, zullen die eens even mogen verenigd? Stinkt hier wel een beetje. Sorry. Okay, uh, ga ik dat even controleren, ja? Ja, wat is goed. Ik wacht wel even. Ik vind niks in die bus. Uh... Nee. nee. Maar wat is de samenhand? IJsjes. Okay. Gaat uh, mijn collega dadelijk eigenlijk even uitleggen. Ja, oké. Okay. Wel gezellig, We het oh, zo, okay. even wat eruit komt. Ja. Yes. Welke hey. geen verborgen ruimtes die we uh, nog hey. verder moeten? Nee, oké. Okay. Uh, uh, uh, nee, is echt helemaal dat klaar, he? Meneer. Ja, hallo. Mag ik vragen waar je de afgelopen uh, tiertje bent geweest? Uh, nou, ik was kinderijsjes aan het verkopen op uh, <laughs> bij de haven. Oh. bij uh, de havenmensen. Hij, uh, en ook bij hij roept de, niet kinderlijkjes, openbank, maar kinderijsjes, uh, denk ik dat is wat hij doet wat is er dan uh, ik, <laughs> ik denk wel, dat ik kinder yeah. roept in plaats yeah, van kinder ben, yeah. Aha. Uh, is kinderlijk je ja juist? ik ga u even, ik ga het u even uitleggen meneer. oh daar is goed hoor het is dat bij deze 28 en de 26 of in je bussen heeft Kinder lijkt Ja, en dan nee. is dat niet gemeente doel, maar die nog nogal een beetje en ik denk dat daarom de vervanger is gekomen vanaf iemand anders dat u misschien kinder lijkt zit. Nou, kijk eens aan, heel veel in te plaatsen, dat is goed, we hadden snel te plaatsen, dat is trouwens een beekklasse met be. nou, de oude strijdbeer, dat is mooi verschil. Ja, het is niet zo mooi weer. Nee, nee, maar dan weten wij dat uh, sowieso... Uh... Even kijken, ik ga nog wel even wat geefs noteren. Um... En dan ja, over de ik denk ik dat dat allemaal vervangen gaat. Ja, klopt. Dus uh, even kijken, alle eenheden die hier nu niks te doen hebben. Dus uh, de Kamar eenheden die mogen sowieso afkoppelen. En deze, wie staat hier? Luc. ja, je mag ook afkoppelen. het is wel een spektakel ofzo, Peter, hè? Heb je mij ook nodig? Ja, Nee, je mag ja. ook gaan. Robby. Oké, superzoon. Ik dus de Wat Martijn, jij even uh, sprake aan... Wat hebben we nog kenteken gekeken met wie? Ik heb al super. Ik kan het deze Oh, maar je zei mijn naam. Nee. hier wel? Je zei echt mijn naam verzet. Echt? Ja. Doei. Over de P. Had iemand het kenteken al nagekeken? Ja. Linket papier. Linket hier. Ik zal even kijken, het kenteken en mails. Maar ik heb nog hoofd, dat zal weer nog uit verbinden moet wel gewoon bestaan hoor, want het uh, moet wel is, vrienden. Ja, dat snap ik. Ik hoef geen een ijsje meneer. Echt niet, meneer. Ik heb heel lekkere waterijsjes. Chess, die vragen nee, ook even of die vergunning heeft. Yes. Uh, even kijken hoor. Heb jij ook Dan, vergunning uh, om waterijsjes uh, te verkopen, Oké, okay, prima. Succes. Duizend. Uh, Luc. Ja, ik heb wel begonnen, maar ik ben niet voor overal. Ja, voor u we hebben uh, busjes uh, staande. Uh, het uh, ja, lijkt uh, om een uh, misverstand te gaan. Alles is verder in het noorden. Op dit moment even de, even kijken, de 001, de 4001, de 2008 en de alle Tweede Kamar eenheden staan weer op luisteren. Uh, de 5-1 en ikzelf de OVD blijven nog even te plaatsen Zo. voor verdere afhandelingen. Ja, snel nog ik alle politie terugslepen slepen in ieder geval. Ja, de 2003 03 mag ook geen status geven. 88-27 een trap over. Ja, gingen we misverstand bij alle van de camaro staat in. Ja, ik zet jullie terug over. Nou, voor jullie kijkers... Um, jullie hebben het nu al vijf keer gehoord, het was een misverstand, deze meneer die... Uh, ik zei net ook al hoor. Uh, of wat is die ben ik nou controleerd? voelt uh, anders. Deze meneer die uh, slist, vinding, uh, dat en die uh, gaf uh, ja. Uh, ja. aan ja. dat ja. hij uh, kinder ja. ijsjes wilt verkopen. Dat riep die rond, zodat Allemaal. kinderen misschien erop afkomen ja. en ijsjes gaan kopen. Uh, ja. Echter bleek cool. ze te zijn dat hij uh, doordat slissen dus kinder eigenlijk meer riep. Uh, vandaar de misverstand en we zijn daar met veel eenheden op afgegaan. Het bleken daar niet nodig te zijn. Gaan, we gaan uh, net een maken. Het enige uh, wat nu is, is dat hij eigenlijk niet mag verkopen. Uh, dat betekent dat jij geen ijs meer gaat verkopen, totdat en jij dat, geen vergunning uh, hebt. Waar moet ik dit vragen dan? Uh, uh, ja, hij mag het uh, niet meer verkopen, dus dus te... We gaan er niet te moeilijk over doen ja? meer al. En dat is mee mee goed. Toch? Ik zal ja, er ook niet moeilijk, moeilijk doen, over doen. Als je het wilt, geef hem een vergunning of okay, we dus moeten een vergunning aanvragen maar vragen voor nu moeten we gewoon even stoppen met verkoop ik zou er in ieder geval geen verkeuring voor geven en ik denk dat mijn collega... Ja het is goed voor mezelf... Ja maar... Oké, heel even mee positief. User was moved out of your channel. left your channel. Maar dit gaan bijna op datum dus moet wel snel vanaf. Momentje meneer. Ja maar meneer, het is niemand toegestaan om dat niet te verkopen. Oké. Daar ben je strafbaar dan ben u strafbaar. Heeft daar geen vergunning voor? Nee ja business, ik denk ja of Ja, ik begrijp gaat, het. Moeten we weggooien en dan is het uh, ook zonde. Nee, dat is ook zonde, maar je bent gewoon niet uh, meer bevoegd om het te verkopen. Dus als u misschien snel bent kunt u nog naar de, uh, naar de hoe heet het, gemeente gaan om die vergunning aan te vragen. Maar dat daar gaat nog wel tijd overheen. Ik weet niet hoe ver ze over de datum zijn. Uh, maand of bijna. Of, uh, twee denk ik bijna of datum. Een maand of twee al over datum? Nee, over maand of twee over datum. Okay. Ja, dat. Ja. En natuurlijk 2 november heb ik niet zo so heel veel tijd meer. Nee, precies. Ja, het is ook niet meer echt de maand om nog ijs te verkopen natuurlijk. Nee. Ik, uh, ja, ik ben er niet in gespecialiseerd, misschien mijn collega's wel, maar ik zou u aanraden om toch even naar de, de, de gemeente te gaan. En er dus informatie op te vragen over het vergunning van verkoop. U heeft al, u al een vergunning, begreep ik. Ja, voor festival. En waar hadden u die aan gevraagd? Uh, niet. eerst papa, mama en dame. gewoon hier. Dat betekent regel voor mij. Nee, da nee dat is ook geen probleem. Maar dan vraag anders of uw ouders nog eens uh, wilt kijken daarna. of je misschien weer voor u kunnen aanvragen. Ja. Voor de laatste maanden van dit jaar, om toch nog wat ijs te kunnen verkopen. Maar u wilt echt geen kinderlijsters verkopen? Nee, dank je. Het is ook voor groot mensen hoor. Ja, dat geloof ik helemaal. Maar ik hoef het niet, dank u wel. Oké. Okay. Beetje koud voor een ijsje niet? Nou, je hebt van mouwen aan. Dus ja, dat klopt. Maar ik ben nog een bikkel maar nou, dan kun je ook wel ijs zetten toch? dat is zee oké, kan je pakken wat uh, jij willen. ik heb al een ketjes, en ze zie niet oh, er een ijsje en, uh, vast Cornet ja, laat maar zien dan nee. heb je Magnum? hem? oh nee, je mag niks verkopen <laughs> nee, je mag niks nee, verkopen nee, maar als ik je al niet aan betalen, geef geven en niet verkopen ja, je mag zeker geven oké, ja, maar ik heb geketjes voor jou ik zeg het dan, dank wel maar ga ik als een raket zometeen. Ja. Top. Meneer kijk eens heeft hij je papier terug. Houd ik in de achterhoofd dat als je we weer wil gaan verkopen dat hij eerste vergunning gaat aanvragen. Ja, dat snap ik. Laat we voor nu bij waarschuwing met heftigvergunning uh, de en dergelijke Ja, dat was wel een beetje een volk hoor Ja, dat snap ik. Dus uh, vanuit ons nog excuus voor het misverstand. En dan, ja, dan dat mag dat je.. Dat principe... Ja, dan mag je in principe weer met de volg nou dan. fijne dag nog. Top. Geen van huisje ja. hè. Dank u wel. Hoi. Hey, hey. Hoi. Meneer? Meneer. Meneer, hallo? Het raampje is omlaag. Hallo. User joint ja. u. Oh wacht, wacht, wacht. Ik die zo niet weet. Ja, is goed. Hallo? Ja. U. Houdt We u van, ik weten mee dat hij uh, geen uh, aparte nee. klak ja, dat dus. <laughs> hallo. Ja, nee, maar, oh ja maar kan niet. Hallo, kan niet horen, kan, ja, kan ik niet stoppen? Hem Zet ons uit. Ja komt niet op op dat oh, ja oké okay. okay. maar start maar niet meer het is niet toegestaan oh is niet meer aanzetten oké okay. ja ik okay. kan overkeuren dat ik me niet tot nu met de situatie de Oké. Okay. ja voor nu wij uh, okay, allemaal in okay. staat zijn <laughs> over hier allemaal staat 1 dan uh, ga ik een melding code 4 maken dan uh, wens ik je nog fijnste fiancen mooi mooi ah, dank wel mooie man dat is mijn favoriete burger en trouwens ook youtuber timmertje 5 shout out ja, naar timmertje 5 goed, ja, nou, wat gaan wij doen? Zeg maar. Het bureau hoe laat is, het is 9 uur al hè. Hij denkt dat we best een, uh, een lange video hebben. Maar ga je alles aan elkaar laten voor je knippen? Ik ga sowieso wel wat knippen, maar niet alles. Dus wij, uh... Ja, je kan twee keer aan elkaar klappen. Klap. Ja, weet je wat, binnenkort ga ik gewoon ook een keer met je mee. Ja, zo, dan Dat lijkt me een heel goed plan. Wat zeg je? Die opname die ik jou ga sturen. Ja. Daar moet je even een stukje van wegknippen sowieso. Ja, komt in orde. Ga je, ga je gewoon heel de video checken of. Ik uh, ga jouw uh, beelden ook gebruiken. En dat zullen de kijkers die nu meeluisteren ook wel uh, zien. Oh, uh, die uh, luisteren uh, dan ja. ik Nee, die, uh, die gaan uh, waarschijnlijk ook wel beelden vanuit mijn collega kijken. Die heeft toch wat anders uh, gezien en andere mensen gesproken dan ik bij bepaalde meldingen. Dus uh, we gaan kijken wat vanuit hem en vanuit mij in de video te, terug te zien is. Um, ja, in ieder geval, de, de RPR heeft ook een Discord en die link daarvan staat in de beschrijving. Daar kun je ook joinen, daar hoef je niet lid van de RPR voor te zijn om daar te joinen. Dus misschien wel leuk om daar uh, ook even in te gaan. Uh, link je dus nogmaals in de beschrijving of ook via mijn eigen Discord wel te vinden. Ergens een mededelingen meningen of waar had je gezet, ja. mededeling Ja, en als jullie dan nou vaker willen zien dat ik met Jessely meegaat of Jess een keer met mij, dan uh, horen wij het graag. En dan van nu bedankt jullie voor het kijken en zie ik jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan, joe